Dag dames en heren. De hittegolf duurt nog wel een aantal dagen. Pas in de loop van de week zal er een einde komen aan de ergste hitte. En er kan waar ook een enkele bui vallen. Maar op dit moment is het dus nog altijd tropisch warm in Nederland... We zien wel dat er al sprake is van een lichte weersverandering. Op grote hoogte namelijk waren vanmorgen al van dit soort wolkensluiers zichtbaar. En die wolkensluiers horen bij bewolking boven Frankrijk. Daar waren afgelopen nacht zelfs een paar forse onweersbuien actief. En die bewolking en die buien die schuiven vanuit het zuiden langzaam onze kant op. En er komt dus een einde aan dat zonnige weer van de afgelopen tijd. En uiteindelijk gaat ook de temperatuur omlaag. In de animatie kunnen we het terugvinden dat de bewolking vanuit het zuiden op komt zetten. De buien verdwijnen nog grotendeels. Al kan er morgen later op de dag nog wel een enkel exemplaar tot ontwikkeling komen. Dinsdag lijkt verreweg een droge dag te worden. En pas richting woensdag dan dienen eventueel weer nieuwe buien zich aan. Maar een einde aan de droogte, nee dat maken ze voorlopig nog niet. Vandaag vooral heel veel zonneschijn in Nederland. Een hoge temperaturen tropisch warm. 30 tot 33 graden plaatselijk in het zuiden. Er verschijnen wat stapelwolken en die stapelwolken kunnen misschien... aan het begin van de avond in het noordoosten van Nederland... tot een regen- of onweersbui uitgroeien... Verweg de meeste plaatsen is het ook vanavond nog droog, lang warm. staat ook heel weinig wind bij. En komende nacht dan komen vanuit het zuiden dus steeds meer wolkenvelden opzetten. Ja, die fungeren een beetje als een warme deken. Veel kouder dan een graad of twintig wordt het komende nacht niet. In stedelijk gebied zelfs ruim minimumtemperaturen boven de twintig graden. Een echte plaklacht staat ons dus te wachten. En morgenochtend dan schiet die temperatuur omhoog. Ondanks dat er wat meer bewolking aanwezig is en er misschien al her en der een licht buitje valt, wordt het uiteindelijk morgen toch nog zo'n 25 tot 29 graden. En daarbij zien we in de loop van de dag toch ook wel weer de zon regelmatig doorbreken, maar de stapelwolken die kunnen later op de dag plaatselijk tot een regen- of onweersbui uitgroeien. Lang niet overal komt het tot een bui en als er al een bui valt, dan is dat echt kortstondig. Zo'n dus een groot deel van de dag verloopt droog en het is wat broeieriger. Dus de temperaturen liggen wat lager. Voor het gevoel is het net zo warm als de afgelopen dagen. Dinsdag Waarschijnlijk in het hele land gewoon droog. Flink wat zonneschijn. Temperaturen weer tot bijna de 30 graden aan toe in het uiterste oosten en zuiden van het land. Maar de dagen daarna gaat de temperatuur geleidelijk aan wat omlaag en gaan we zo richting een graad of 2,23 23 richting volgend weekende. Regelmatig zonneschijn, soms een bui. Een einde aan de droogte maakt het niet. Wat er wel gaat gebeuren is dat we... Of woensdag of donderdag een maximum temperatuur in de beeld hebben onder de 25 graden. En dan is er sprake officieel van het einde van de huidige hittegolf. Hoe dan ook een hele plezierige week.